Jouw zorgorganisatie voorstellen aan ruim 1 miljoen webbezoekers per maand? Hogere scoren in Google? Sluit dan net als duizend andere zorgaanbieders vandaag nog een beheerpakket af van Zorgkaart Nederland. Met een paar kliks verrijk je je profielpagina op Zorgkaart Nederland met je logo, foto's en video's. Laat je potentiële cliënten zien waar je voor staat, hoe je werkt en natuurlijk wat je cliënten zeggen over jouw zorg. Met een beheerpakket van Zorgkaart Nederland krijg je toegang tot een persoonlijke beheeromgeving. Daar krijg je in één oogopslag je scores in beeld en krijg je makkelijk inzicht in mogelijke verbeterpunten. En natuurlijk reageer je met een beheerpakket van Zorgkaart Nederland eenvoudig op je waarderingen. Meer weten over de mogelijkheden? Check dan de website.